Goedemorgen allemaal, hoe was de dag van gisteren? Binnen onze afdeling hangt eigenlijk wel altijd een open en uh, ontspannen sfeer. En uh, voordeel met zoveel verschillende mensen is er eigenlijk altijd wel wat te vieren. En ligt er ook altijd eigenlijk wel wat lekkers. Dan hebben we ook nog uh, een bijzonderheidje, laatste dag van onze anker. Ja. ja, na 23 jaar ga ik nu toch afscheid nemen en het voelt best een beetje raar. Maar altijd heel fijn gewerkt hier en wie komt mij vervangen? Voor vandaag hebben we nog een aantal uitbellers staan, nog 85 stuks en nog 22 e-mailtjes. Ook nog 77 gooidata's die weg moeten, dus wie wil wat gaan doen? Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit telefonisch contact met klanten voor het afsluiten van verzekeringen. En daarbij horen administratieve taken, dat kan uitlopen voor schadevrije jaar of adreswijziging. En daarbij komt er ook een WFT's, eh, diploma's bij en we geven daar de mogelijkheid in om deze te behalen. Mocht dat niet lukken of mocht u dat moeite hebben, dan hebben wij een afdeling met collega's die u graag daarbij wil helpen. Het is wel van belang dat we in de toekomst steeds zelfstandiger worden in onze werkzaamheden. Wanneer sluit jij aan bij onze dagstart?